Oh daar komt iemand. Oh. Laat ik hem trappen. Gebruik de strat. Hij heeft veel betere gear jij. Hij gaat je zeker killen als je het niet doet. Go snel. Go, go snel. En hit hem. Ja <laughs> <Yes. laughs> <laughs> <laughs> ah, Dit Dan moet ik echt even shadow playen man. Het <coughs> <coughs> is zo goed. Oh, mensen en de prullen. Mensen en Shit. Ik heb dus de verkeerde uh, Hij ah, gaat naar beneden. Hij gaat naar beneden. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ga je dat ook shadow playen? ja dat heb ik gerecord. ik alles gedaan dus ik was aan het recorden. gewoon alles achter elkaar oh er komt er nog een er komt er nog een oké je kan hem hitten voordat hij gaat inderdaad dan krijg je hem nog de kill <tot>